Zo, laten we maar eens een groter project gaan proberen op de CNC-router. Hartelijk welkom overigens. Um, we gaan een object proberen te printen bij, op een plaat van, uh, met grenen. Grenen is niet de beste keus, zegt men. Um, de plaat is 25 centimeter breed, 17 centimeter diep en de hoogte is 1,8 centimeter. Uh, ik heb een ontwerp gemaakt in het programma Easel en ik ga dat ontwerp proberen nu te printen. Dat ga ik ik heb, kan geen timelapse maken met deze camera, zeker niet op dit apparaat, maar ik ga wel proberen om u uh, deze video een aantal keren te starten zodat we de voortgang te zien krijgen. Dit eerste wat we gaan doen, we gaan uh, de uh, spindel naar de juiste plek brengen, naar zijn homepositie naar de juiste diepte. Uh, nou, ik kan hem niet verder naar beneden krijgen. Dat is ook niet zo noodzakelijk. Want ik heb wat ruimte overgehouden links en rechts, probeer hem wel helemaal naar links te krijgen zo ver mogelijk. Even kijken of dat zonder al te veel problemen gaat. Nou, niet helemaal. zorgen dat de spindel ook goed op het, uh, bij het hout staat zo'n beetje. Nou, dit zou het zo'n beetje moeten zijn. Uh, dan is dit voor nu zijn nulpositie. No is niet helemaal uh, goed, maar in dit geval wel voldoende. Daar hoeven we ons niet al te druk over te maken. Uh, vanuit deze positie kan ik uh, de print gaan starten. Ja, ik noem het maar een print. Het, het lijkt een beetje op printen. Het is niet helemaal het zouden. Eerst wat we doen is we gaan de bit omhoog brengen. Dan gaan we de spindel aanzetten. Die de bevestigen dat dat zo is. Dan gaan we starten. Dan gaan we gaan nog langer. Het gaat ruim op 5 uur en 56 minuten duren. Ik kan dat iets gaan bestuderen, dat ik doen. En de hele snelheid aan het uh, rimpen. Dan duurt het nog 4,5 uur. Dus dan zou het rond om 4 uur vanmiddag klaar moeten gaan zijn. En nu ga ik de video op pauze zetten. Dan komen we later in de video terug. Zo, we zijn iets verder in de print, in de afdruk. En dit is niet mijn eerste afdruk, ik heb al meerdere gemaakt. En, en ik moet zeggen, in het begin had ik nogal wat voeten in de aarde om de zaak goed werkend te krijgen. De leren omgaan met de bitjes, de snelheid, de diepte, maar ook het feit dat bijvoorbeeld de motoren, twee van de drie motoren, eigenlijk verkeerd omstonden. Niet verkeerd om gemonteerd, maar links eh, was rechts en naar voren was achter. Dat moet je dan allemaal maar zien in te stellen. Gelukkig is er een goede documentatie van GRBL. En GRBL is eigenlijk de software waarop dit hele gebeuren draait. Daarnaast, en daar heb ik heel erg veel profijt van gehad, de Facebookgroep over de gen GenMitsu 3018. En dat is eigenlijk dit apparaat. Uh, het apparaat is later ook uit te rusten met een, uh, met een laser, maar nou, dat komt in een latere fase. We zien inmiddels de voortgang van uh, de afdruk duidelijk wat gedistingueerder worden, maar het heeft nog ruim 4 uur te gaan. Dus er moet nog veel gebeuren. Af en toe, om het stof tegen te gaan, gebruiken we de stofzuiger om even schoon te zuigen. Dat ga ik nu doen. Je ziet dat ons naambadje al redelijk contouren begint te krijgen. Nou, ik zet de film er even uit. Straks weer gelder. 으아, <웃음> <웃음>